Wij zijn weer plaza, we zijn er tijdens sneeuw, storm, hittegolven, onweer, eigenlijk altijd. Daarvoor maken we weerberichten. Op vrijdag vanuit het zuidwesten trekt dat. Ja, genaam, het weekend, ik gaf het al aan, ja, dat wordt dan echt wat wisselvalliger. Maar is dat alles? Nee, er is veel meer, zoals een 30-daagse. Blijft ruim ten noorden van ons land en ook in de week daarop lijkt dat niet onze kant op te komen. Explainers, dat is niet maar liefst één schatting, dat zijn er vijftig om zo die op te en die horizontaal rollende beweging wordt door de opwaartse luchtstroom juist verticaal gezet. Virtual reality, je hoeft ook niet te gaan zoeken in een dennenbos, want er is nog nooit ijshaar waargenomen. ...op hout van dennenbomen. Bijvoorbeeld ...schuurtjes los gaan raken. Ja, dit kan wel eens de zwaarste storm worden sinds 2018. En live-uitzendingen. ...een voor, uh, voor een storm. Dat is wel extreem, ja, 150 kilometer, 140. Er is bijna 20 centimeter sneeuw gevallen. het stuift als een vallen. Wat ons verbindt, is onze passie voor het weer. Wat wij bieden, gedetailleerde en betrouwbare informatie... ...die voor jou belangrijk is. En zo gaan wij net een stapje verder. Wij zijn weer Plaza.